Nou ja, als mensen bij mij voor de wangen komen, dan komen ze meestal voor ingevallen wangen. Nou, in het geval van de ingevallen wangen, wat over het algemeen de belangrijkste indicatie is, is het heel goed te behandelen met een filler. Hoeveel behandelingen nodig zijn, is meestal één. Het kan soms zijn dat mensen een tweede behandeling nodig hebben, omdat ze toch nog wat willen perfectioneren. Nou, mensen zijn heel tevreden met uh, de behandeling van de wangen, want het volume wat je mist kan altijd heel goed aangevuld worden.